Geven zoals Hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Als christenen behoren we gulle mensen te zijn, te geven wat we kunnen en wanneer we maar kunnen. En dat hoeft niet altijd geld te betekenen. We kunnen hulp bieden, bemoedigen, tijd geven, onze talenten gebruiken en vergeven. Dit houdt in dat zelfzucht ons niet in de weg mag staan. Veel mensen zijn gierig. Ze klampen zich vast aan wat ze hebben en zijn bang om het op te geven. Anderen zijn niet gierig in hun daden, maar zijn gierig in hun hart. Ze geven omdat ze zich hiertoe verplicht voelen en niet omdat ze het echt willen. Maar dit is niet de manier hoe God ons aanspoort om te geven... 2 Corinthiërs 9, vers 7 laat ons zien dat God een blijmoedige gever lief heeft. Als je erover nadenkt, is in feite, als we ons leven aan God hebben gegeven, alles wat we hebben sowieso van hem. Het behoort ons niet meer toe. We moeten gevers zijn en onze middelen gebruiken zoals hij dat van ons wil. Geef vandaag blijmoedig. Het behaagt God en degenen die blijmoedig geven zijn gelukkig, voldaan en uiterst effectief. Laten we samen bidden. Heere God, ik heb de keuze gemaakt om in mijn hart een blijmoedige gever te zijn. Laat mij zien hoe ik vandaag overvloedig aan U kan geven en aan de mensen in mijn leven.